Online webinars. Bij sommige organisaties allang volledig geïntegreerd in hun customer journey. En voor anderen volledig een nieuwe manier om mogelijke klanten online, maar toch persoonlijk te laten kennismaken met hun business. Nu we lijken af te stevenen op een klimaat waarbij we vlot zullen moeten kunnen wisselen tussen online en offline persoonlijke babbels, is nadenken over webinars een goede investering van je tijd. Maar waar moet je precies op letten? We geven de ins en outs mee van online webinars. Samen met enkele tips over hoe je die met video naar een nog hoger niveau gaat kunnen stuwen. 1. Ga in de schoenen van je publiek staan. Het is geen goed idee om je gehele business uit te gaan leggen aan een nietsvermoedend publiek. Het is te veel en het zal verwarren en men zal afhaken. Lijn dus je onderwerp duidelijk af, zodat je publiek goed kan inschatten waar de inhoud over zal gaan. Lost er een probleem op dat ze hebben of op welke manier verbetert de inhoud hun organisatie? Luister heel goed naar de vragen die je krijgt tijdens gesprekken met je klanten. Gebruik die feedback om te bepalen wat hen bezighoudt en wat dus hun aandacht zou trekken en vasthouden. En dan kunnen ze meteen na je webinar ook aan de slag met wat ze net hebben geleerd. Stem het tijdstip dat je webinar doorgaat ook af op je doelgroep. Leerkrachten bijvoorbeeld zijn overdag moeilijk te bereiken. Denk ook goed na via welke media je hen het beste op de hoogte brengt van het webinar. Zitten ze vooral op platforms zoals LinkedIn of houden ze vooral van e-mails? Mag je tone of voice speels zijn of moet het net heel serieus? Maak je webinar ook niet veel langer dan een half uur en zorg voor ruimte om vragen te kunnen beantwoorden. 2. Bereid jezelf goed voor. Het laatste dat je wil, is fouten maken tijdens je webinar en op die manier onprofessioneel gaan overkomen. Bereid jezelf dus goed voor, verzorg steeds een technische dry run op voorhand, maar lijn de inhoud ook af met behulp van een script dat voor je ligt. Dat script moet aangeven welke inhoud bij welke visuals hoort, zodat je bij iets onverwachts, bijvoorbeeld een vraag vanuit het publiek, de draad niet kwijtraakt. Repeteer dat script ook een paar keer tegenover een testpubliek zodat je aan de hand van hun feedback de presentatie ook zal kunnen verbeteren. Bovendien, door je eigen inhoud een paar keer te hebben doorlopen, zal je een soort van automatisme ontwikkelen en daardoor makkelijker kunnen inpikken op vragen van je publiek. 3. Wees technisch in orde. Om goed over te komen op video mag je een aantal zaken echt niet vergeten. Denk aan de ruimte. Kies in de eerste plaats een ruimte waar je goed zichtbaar en hoorbaar bent. Is het goed verlicht? Is er niet te veel galm te horen? Passeerden er geen mensen die je webinar kunnen verstoren op de achtergrond? Denk erover na. Het videomateriaal. Niet iedereen beschikt over een professionele videocamera en dat hoeft ook helemaal niet. Maar een recente webcam of de camera van een tablet of smartphone kan dus ook dienen. Voorzie eventueel wel een ringlight om ervoor te zorgen dat het aangenaam kijken is en dat je gezicht goed is uitgelicht. En zet de camera niet lager dan ooghoogte om een kikkerperspectief te vermijden, want dat ziet er niet zo goed uit. Het audiomateriaal. Het is cruciaal om goed verstaanbaar te zijn. En hier geldt de regel: hoe dichter bij jezelf, bij je microfoon zit, hoe beter de kwaliteit. Vermijd om enkel de ingebouwde microfoon van je laptop of tablet te gaan gebruiken en zorg voor een microfoon bij jou in de buurt die rechtstreeks naar de camera of de computer gaat. Zoals deze microfoon. Het is niet erg indien die microfoon mee in beeld is. We zijn er immers wel gewend. Maar houd het dan subtiel. Zo'n grote bal die de helft van je gezicht bedekt kan mogelijk de aandacht gaan afleiden. Zorg voor een goede verbinding, internetverbinding. Want om goed over te komen, moet uiteraard ook die verbinding met dat internet in orde zijn. Niks zo erg als je webinar voortijdig moet afsluiten omdat je de verbinding kwijt bent geraakt en moet merken dat de helft van je publiek ondertussen andere orde heeft opgezocht. Zoek dus een plaats waar de wifi-verbinding voldoende sterk is. Wil je zeker zijn van een kwalitatieve doorlopende verbinding? Connecteer je computer rechtstreeks met een kabel aan het netwerk. Gebruik ook een verzorgde achtergrond die niet de aandacht afleidt. Dat kan met een doek dat je achter je ophangt of je importeert een achtergrond in een platform waar je het webinar in organiseert. Misschien net wel leuk om er eentje te maken, speciaal aan de branding van je organisatie. 4. Heb respect voor de webinar etiketten. Net zoals bij face-to-face -face gesprekken moet je je aan bepaalde etikettenregels houden om tijdens een webinar de juiste indruk bij je publiek te krijgen. Kleed je professioneel dus niet zomaar in een gerafeld t-shirt. Zorg er ook voor dat men voor de start al kan inloggen en begin zelf altijd stipt op tijd. Laat niet toe dat men je webinar verstoort door te laten komen en communiceer ook duidelijk op voorhand dat men na de start niet meer kan aansluiten. Jammer maar helaas. Articuleer duidelijk en geef anderen die het willen de kans om vragen te stellen wanneer één toeschouwer te veel het woord blijft vragen. 5. Plan op tijd en promote je webinar. Of je webinar nu gratis is of niet, je moet je publiek voldoende de tijd geven om je webinar in te kunnen plannen. Hun tijd is kostbaar, heb daar dan ook respect voor. Kom regelmatig al in contact met je publiek om ervoor te zorgen dat ze ook aanwezig zullen zijn. Voorzie een aantal uitnodigingsmails, een reminder op de dag voor het webinar en eentje op de dag zelf. Voorzie een duidelijke technische instructie om je webinar bij te kunnen wonen en stel je spreker op een duidelijke en aantrekkelijke manier voor. Met een professionele foto en wat duiding over zijn of haar achtergrond bijvoorbeeld. En begin minstens twee weken op voorhand met de advertentiecampagne via social media. Zowel organisch als gepusht. Maak de link om te kunnen registreren zoveel mogelijk zichtbaar in je communicatie. Bijvoorbeeld in je e-mail signature. Of bijvoorbeeld in een conversieknop op je website. Vraag ook aan je collega's om dat te gaan doen. 6. wees creatief en didactisch. Zorg voor didactisch materiaal om je publiek zoveel mogelijk te prikkelen. Vermijd zoveel mogelijk enkel platte tekst. Dat gaat je publiek afleiden. Afbeeldingen, grafieken, foto's, video's? Zeker en vast een go. Een video om af te wisselen tijdens je presentatie kan de betrokkenheid van het publiek ook hoog houden en hem even op adempauze laten komen. Vertel je verhaal ondersteund door die middelen en lees het ook niet alleen maar af. Wees dus ook niet bang om af en toe van dat script af te wijken als het nodig is, maar hou het geheel wel voldoende kort om de aandacht niet te verliezen. Gebruik zeker interactieve tools zoals een poll en pik ook in op de resultaten van die poll. Hoe meer interactiviteit, hoe meer betrokkenheid, hoe meer de inhoud zal blijven plakken bij je publiek. 7. Laat je ondersteunen. Misschien kan je het webinar samen met iemand anders organiseren. Dan profiteer je meteen ook van hun kennis en van hun netwerk. De afwisseling zorgt ook voor een frisse wind tijdens de presentatie en dus ook voor meer betrokkenheid. Misschien kan je zo een klant of een partner betrekken en jullie relatie verder verstevigen met een top-samenwerking. Werk in die mogelijk ook met een facilitator. Die kan alle niet-inhoudelijke zaken in de gaten houden, zodat jij je kan constateren op de inhoud. Timing, technische moeilijkheden, crowd control, het zijn allemaal elementen die jou als spreker kunnen afleiden. Ben je zelf niet zo grafisch onderlegd om te zorgen voor de didactische slides en de video's die je webinar van extra diepgang kan voorzien? er dan een ervaren partner in die het samen met jou kan doen. Acht, heel belangrijk, volg je deelnemers ook na het webinar op. Uiteraard kan je pas resultaten halen als je je bezoekers achteraf opvolgt. Bedankt ze per e-mail, biedt deelnemers exclusieve content aan via download of nodig ze uit om persoonlijk met jou de inhoud nog verder uit te gaan diepen. Neem het webinar ook op en bied het achteraf aan om te herbekijken via een private link. Zo kan je ook de afwezigen nog betrekken. Misschien kan je hen een bepaalde korting aanbieden als dank voor hun deelname of hen op de hoogte houden van toekomstige webinars. Blijf in elk geval regelmatig in contact met je inschrijvers. Heb je zelf een hoop ideeën rond het opzetten van je eigen webinars, maar je stuit op inhoudelijke of technische drempels? Neem dan gerust eens contact met ons op en stel ons je idee voor, zodat we samen kunnen bekijken hoe we jou gaan kunnen ondersteunen.